Echte eye catchers: de retro koelkasten van Smeg. U ziet hier de FAP30 serie, met het vriesvak bovenin. Op de vriesdeur zit het kenmerkende smeg logo, die net zoals de grepen is uitgevoerd in het chroom. Het vriesgedeelte van 68 liter heeft een plateau in het midden, zodat de ruimte in de vriezer optimaal te gebruiken is. Daaronder bevindt zich het koelgedeelte cool van 229 liter. De ventilator zorgt voor een goede verspreiding van de koude lucht... ...en de bediening gebeurt handmatig met de thermostaat. De glazen leggers zijn in hoogte verstelbaar... ...en met het flessenrek kunt u altijd uw flessen kwijt. En in de lade onderin blijven groente en fruit langer vers. Ook in de deur heeft u genoeg ruimte voor het opbergen van uw spullen. Kortom, een echte design koelkast met kwaliteit!